Boys, jullie hebben gezien aan de titel in. We gaan een gaming PC kopen, waarde van 1500 man. We praten niet veel boys, waarom ik hem ga kopen. Jullie weten, als jullie dit vlog kijken, is dat één week geleden dat het Black Friday was. Uh, ja, ik heb hem gekocht. Dus uh, ja, we gaan gekke content komen. We gaan ook binnenkort streamen. Ik denk in de wintervakantie gaan we streamen. We GTA of andere games, laat maar gewoon weten wat jullie willen. En je weet toch, je moet ook een beetje doneren, want allemaal onze zakken zijn nu een beetje, je weet toch. Ik had eerst zo'n stack, nu is die stack zo geworden. Dus ik moet wel even een beetje streamen, je weet toch. We gaan weer zieke content maken. Vergeet niet te liken, te abonneren. We gaan weer kwaliteit naar ja, prioriteit, je weet toch man. Like, abonneer en check de vlog man. Ja toch? Ja toch? myself in my home. And I don't want to go to no parties, little baby. So don't send invite to my phone. Boys, we zijn onderweg, je weet toch we zitten nu in die waggie We gaan nu die pc ophalen, check mijn vlog Je weet toch, like, abonneer, kom ziek zieke content aan, we praten niet veel Ja. Ja Boys, jullie zien het, het wordt deze Een medium, heeft een RTX, ja ik weet niet wat de specs zijn, je ziet allemaal op het beeldscherm Dit zit allemaal in die pc, je weet toch, het is dus deze mooie blauwe ding. Je weet toch, je hebt nog andere pc's boys, maar uh, ja die prijzen zijn nog gewoon ontdektelijk hoog want deze was in de zomervakantie, deze, dan praten we over deze, deze was 1400 En nu is ze gezegd met uh, ja, de Black Friday, is nu 1000 euro, dus het is een goede prijs, goede... Ja man, hij is goed, we gaan hem nu even snel afbetalen En dan, uh, ja man, hij had toch, hij had toch Hij had toch, hij zit erin boys Ga nu naar de kassa, je weet toch Je toch boys, hij zit erin, je weet toch mijn ben je vader, Iets of SMRN. En uh, ja man. Mijn vader is met aan het betalen, je ziet die bedragen jongens. Niet normaal deze dagen, je weet het, toch. Maar we betalen het. We zijn met Ayman aan het bellen. Ayman is ook blij voor mij. SMR, zo naar Ayman. gaat binnenkort meedoen in mijn streams maar We praten niet veel. Strijders, je ziet die pc achter me. Mooi boys. Ik zeg je eerlijk. De prijs was wel echt bizar jongen. Alleen die pc kostte eerst in het begin, in de augustus, want ik was aan het kijken, nog een pc op mijn verjaardag. Uh, ja, ik ben, ja, wat ga ik zeggen, kijk, we hadden een pc gevonden, dat was een MSI. En uh, ja, ik dacht van, ja, we gaan hem kopen, je weet toch. Hij kwam daar, hij was uitverkocht, alle moeite helemaal naar Nederland gereden voor niets. We zijn naar zes starten, zes statten in Nederland gegaan. Tilburg, Breda, Rotterdam, Amsterdam, al die, allee, alle steden bijna in Nederland. Snap je? Dus we zijn overal geweest, geen pc gevonden. Ja, twee of drie maanden later we hebben gewoon eentje kunnen vinden. Goede prijs. En ik zeg altijd: blijf bieden, blijf doorhuis doen. Ik zeg je eerlijk, als je iets wilt bereiken, gewoon met geloof bezig zijn. En vermijd alle mensen die jou niet mogen. Want ik zeg je eerlijk, nu, ik ben fucking veel mensen kwijtgeraakt. Maar ik weet, deze vlog als ze gaan zien, ze denken wauw, die man gaat knallen. En ik zeg je eerlijk, ik ben geen. Uh, snap je, elke jongen van elke leeftijd bij de hoek staan. Shisha en zo. Snap je? ik ben dat niet van. Ik ben meer geloof bezig met mijn toekomst want ja ik wil later financieel zijn snap je ik wil later niet werken want ik wil iets doen waar ik plezier heb en mijn geld verdien snap je en ik zie streamen toch wel de uitgang en ja streamen wat ik ook net zei streamen ga ik echt veel doen dus ik ga dat ook niet met eentje doen we gaan dat met JT doen dus wij gaan eigenlijk de nieuwe Fuka JT van Belgica worden je weet toch we gaan niet te veel praten we moeten meer bewijzen boys dus abonneer alsjeblieft zeker op mijn YouTube kanaal deel deze video met al je vrienden en ja gun een beetje liefde man kom op man we zijn op Gunnings. Ja toch! We zijn nu onderweg naar de shopping, we zijn er eigenlijk al. We zitten in de garage, je weet toch. Mooi. we zijn even onderweg naar Tenne. we gaan even snel een nieuwe telly voor mijn moeder halen. Je weet toch, we gaan ook even snel voor mij een watch halen, want ik heb deze dag wel een gommoosje nodig, snap je? Even, je weet toch, die para test? als ik soms para ben en soms niet. Je weet toch, we gaan nu naar binnen, man. Ja toch! Boys, we waren net in de shopping, we zijn bijna bijna een uur, gewoon. Bij Tenenet. Tenenet, ik heb tegen jullie gezegd, jullie moeten mijn wifi goed fixen, want binnenkort gaat nog streamen. Ik heb geen gezaak met mijn wifi, je weet je toch. We hebben ook snel voor mijn moeder even een nieuwe telly gehad. alleen ik niet, mijn vader. Je weet je toch, echte mannen moeten ook deze dingen doen. Voor je vrouwtje. Als ik een vrouwtje heb, ga ik ook voor mijn vrouwtje dingen kopen. Mooi, je moet eerst die doek maken. Je weet je toch, al praten niet veel. Mooi, ik ben vandaag blij man, Ik zeg eerlijk, grote stap naar mijn carrière man. Plus we hebben ook een smartwatch, dus uh, ja man. Ik moet die meldingen krijgen, ik moet wel de meldingen krijgen wanneer ik een uh, nieuwe video online heb staan, snap je? Zien hoeveel werk, over. views, abonnees. Mooi, we zijn onderweg naar de vagi. Ik hoop dat die pc niet gestolen is, anders ga ik hier heel hard huilen. Dan ga ik die, PC, dan ga ik die persoon opzoeken, ik heb volgens mij garantie op stelen. Dus uh, als iemand die wil maken, geen stress. Ik heb garantie erop gezet. Drie jaar, we regelen dat gewoon. Mooi, we gaan nu onderweg naar Osso. Eerst mijn youtube dingen doen. En dan gaan we de pack openings doen, smartwatch tot uh, de pc. Je weet toch. We praten niet veel. Dit is mijn nieuwe, je weet toch. Dit is mijn nieuwe smartwatch. We hebben dit snel nog geregeld bij TNNN. Dan staat hier de piece van de piece. Dit gaat geld voor mij brengen. Weet je toch. Dit is mijn geldmachine. Dit gaat voor mijn docupine, dit deze dag. Voor de mensen, dit zijn de specs. Jullie hebben die al lang gezien, de video mooi. Ik laat ze nog één keer zien. Die videokaart maakt toch wel het hardste, man. Mooi. We gaan eerst al die YouTube dingen eerst doen. Dit was eigenlijk mijn laptop, boys. En eindelijk, alhamdulillah. Dat ik eindelijk, ja, een nieuwe krijg. We gaan eerst... Met YouTube dingen doen. We gaan eerst wel die smartwatch, weet toch eerst instellen en zo. En dan gaan we even met die YouTube dingen. En dan gaan we die bureau poetsen. En dan gaan we de dingen klaarzetten. Nou boys, ik zie jullie. dus altijd ik zeg. I boys, jullie zien het. Wij gaan nu de PC even uit de doos halen. Je krijgt gewoon een muis erbij. Snap je? Want ja, je koopt een PC van 1000 euro. Dus je moet wel in principe wel een muis erbij krijgen. Hoi man, ik ga je even aanzetten op mijn Bluetooth. Je weet toch, Ayman, wat moeten die kijkers doen, man? Zeg ze even, man. Jullie moeten abonneren op mijn YouTube kanaal, op mijn livestream. Je hoort het, man, zware investering, Ayman of niet? Zware investeren deze dagen, of niet? zwaar geïnvesteerd, serieuze man, niet? Begrijp je? Ja, toch, man, zware YouTubers die mij belachelijk maken, akash voor jullie. Nee, toch, man. dat, Ja, toch, man, ja, toch. Maar even terug naar mijn telly Boys. Hey boys, hoe werkt dit man? Oké, okay, doe doen maar even lang, je weet Ik heb laatst ook even een nieuwe smartwatch gehaald. We gaan nu even de PC eruit halen. Uit de zak, oh zo, hij werkt niet. I, man. Oh, yeah. Oh, yeah. Bro, wacht, wacht, wacht. Het is uit deze zak, eerder uit. Boys, hier is de PC. De waarde van 1000 euro. Ik zie gewoon, ik zie die videokaart, ik zie alles erin. We gaan even, we gaan even alles er, ja, uh, even zitten. Zoals je ziet, je krijgt een zak. De zak moet in die pc blijven, snap je? Dan uh, krijg je ook een beetje drugs erbij, zo hier te zien. Zie toch, Rosaline doet ook hash laatste dag. Wacht, ik ga even Rosaline erbij ik. Rosaline, fuck herneval. Hé hey, what herneval. Zat ik fuck hier. wat gebeurt er helemaal? allemaal? Maar we gaan even die gzm liggen. En hey boys, ik wil even zeggen... Begin even te doneren, man. Dit is echt een grote investering op mijn YouTube-kanaal, man. Ik zeg je eerlijk, ik heb nooit verwacht dat ik een PC ging halen. Maar ja, het werkt er altijd. Je krijgt er ook hier boekjes van. Dan hebben we er toch niks aan, want we moeten hem starten, man. Yes, sir. Boys, je ziet er ons zit achter de computer. Hij is bezig met zakelijke dingen. We gaan nu naar de PC. Ja, toch, boys. Ik heb de setup een beetje clean gemaakt. Ik zeg je eerlijk, hij ziet er wel beter uit dan, dan ervoor. We gaan hem starten. We gaan wel even die licht uitdoen. En je ziet, je ziet de videokaart, Eerder niks. Als je zo ziet, mijn sb. Je weet, al mijn sleutel, gelogen, airpods, noem maar die dingen. We gaan dit licht uitdoen, boys. En dan gaan we starten. Boys, we gaan starten in 3, 2, 1. Yes, oh my god. Oh my god. Yes, man. Het is er al dik uit, man. Medium, zoals je ziet. Kwaliteit. Ik zeg je eerlijk, man. Die kleuren, jongen is wel stilletjes, de keyboard. En uh, ja, maar die videokaart die gaat het wel uh, upgraden. Het is de eerste keer ik hem opstart. Dus ja, uh, microfoon moest ik even boven erop zitten. Windows 11, zoals je ziet. En uh, ja, maar we gaan even alles instellen. En dan, uh, ja, boys, we zien jullie wel als we alles hebben ingesteld. Ja, yes. oh. oh. We gaan alles in instellen, totaal. Weet toch? Mooi geel, die PC. Dat is toch wel zeker. De Eerste X, ik weet niet Dan zoe je gewoon het licht aan. Je ziet hem daar, de Eerste X. Ik moet hem toch wel af, man. Zijn van het wachten. Dit is echt de grootste nachtmerrie die ik ooit heb uitgekregen. Je ziet de PC, staat hier. We proberen de hele tijd in te loggen. Mijn YouTube-account, Moen wat er gebeurde. Ik, was Allee, ik, ik zat er gewoon in, maar ik heb mijn wachtwoord veranderd. En nu heb ik mijn wachtwoord veranderd, kan ik niet meer inloggen. Mijn oude nummer is nog gekoppeld, dus ik kan gewoon niet meer inloggen. Ik weet niet hoe de fuck deze Google niet kan fixen, boys. Maar wallah, bro. Ik ben helemaal gestrest, bro. Want mijn YouTube-kanaal weet je hoe hard heb ik voor kunnen bouwen, man. Ik koop zoiets en dan kan ik niet inloggen, man. Fuck aan met dat, man. Boys, Razzleini is hier. Voor mensen, alhamdu, ik kan mijn YouTube-kanaal terug. Want anders kon ik die video niet uploaden. Voor de mensen wat er gebeurde, ik ga jullie even duidelijk uitleggen. Voor de mensen die afvragen wat jullie horen. Het is dus Coren, je weet toch, je luistert af en toe, Coren. We gaan zo dadelijk even, je weet toch, chapper, Coroflix. Mooi! Wat ik jullie wil zeggen. Goed luisteren, boys. Kijk, ik, had, ik was aan het inloggen op mijn nieuwe gaming-PC. Maar mijn oude telefoonnummer was gekoppeld van twee jaar geleden. Dus ik had mijn wachtwoord veranderd, want ik wist mijn wachtwoord van meer. Toen had ik die veranderd, was ik overal afgemeld. Maar ik had ooit mijn moeder een e-mail toegevoegd. Dus, dus hij werkte in het begin, dus ik heb dat zes keer geprobeerd, toen zijn we gelijk naar de winkel gegaan waar mijn oude nummer kunnen terugkrijgen, kon ook niet, en ik dacht van nee man, ik begon binnen van te huilen, snap je, en opeens, alles naar subhanatayla, ik begin opeens de e-mail nog een keer doen van mijn moeder, en ik ben ingelogd, hij is daarboven kan bepalen of je het gaat bereiken of niet, en hij weet het goed roze niet, dus boys, Bedankt voor het allemaal te kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. We komen en de content aan. Ik denk dat we zo, zo gaan streamen in de wintervakantie. In de kerstvakantie. Dus we gaan ziek content komen. Dus begin even te abonneren. Te liken. Want ja, je wilt dat niet missen. Maar toch Roslin? Huh? Je ja, hebt toch sma. Ja, je hebt toch. Dus bedankt voor het kijken. Niet allemaal kijken. Begin allemaal te liken. Te abonneren. Wat ik al Peace out.